Gewoon eentje hier Wat? is, is, is. in de water nou, right? Wat? Nou nah, Danny, dit is bullshit. Hij is gewoon in het water. Hij... Ja daar is het precies. Like Danny, ik raak hem één keer in chest, ja? Ik ga hem niet. Ik ga hem niet. Ik Ik ga hem ik niet links van mijn lichaam, daar zit hij denk ik. Nee, ik meer door te delen te kijken van. Nee, Oeh, ik ras jou. Wacht wat? Ik ras jou. Dit ben ik. Oké. Okay. Ik durf je niet weg te komen Danny. De walk boven. Okay. Ik heb er ook een honderd van. Oh, hier is eentje, die is dood. Oh! Echt waar! Godsamme! Wat een kutcampers, Danny! Zit er zit toch gewoon... dus... Achter je. Of, nou ja, boven maar. Oh. Oké. Okay. <laughs> oh, my fucking hell. Ja.